Wij hebben de verplichting dit systeem te beschermen. Ook de rechtspraak heeft deze verplichting. En tot nu toe laat de rechtspraak het afweten. Indien zij haar plicht niet vervult, staat onze rechtsorde definitief op het spel. Wij glijden in een rap tempo af naar een totalitaire staat, waarin mensenrechten geen betekenis meer hebben. Ons landsbestuur pleegt op dit moment ook de zwaarst mogelijke misdrijf. En ik zie dit echt als misdrijf tegen de menselijkheid, wat op dit moment allemaal gebeurt. De geschiedenis leert dat totalitaire systemen een beperkte houdbaarheid hebben. Mensen die dit beleid faciliteren of legitimeren, zullen later ter verantwoording geroepen worden. De Nederlandse bevolking is inmiddels 14 maanden in detentie geplaatst door haar politieke leiders. En deze onrechtmatige situatie moet onmiddellijk eindigen. Op uw rustig plicht dit recht te passen en ik vertrouw er ook op dat u dat doet. Ik wil u eigenlijk verzoeken om vandaag nog een uitspraak hierover te doen uh, in afwachting van het vonnis. Dank u voor uw aandacht. Goed, dank u voor uw betoog. En Dan ga ik nu naar de heer Dus Ik neem aan dat u het woord gaat spelen. Ja, derde golf, derde golf, een epidemie, een epidemie, een epidemie. De besmetting is heel hoog. En ook de druk op de zorg is maatregelen, maatregelen. Infecties en infecties en, infecties en vaccinatie. Al besmettingen, al besmettingen, al besmettingen. En ook de druk op de zorg door donkere wolken. die brengt epidemiologische risico's, risico's, risico's met zich mee. Het blijft ondu ondu ondu onduidelijk. Het OMT heeft er uitdrukkelijk op gewezen dat de onzekerheid. Ondu ondu ondu onduidelijk van een aantal gunstige aan aan aan aannames die nog niet zeker zijn. Die nog niet zeker zijn van maatregelen, de uitvoering van het vaccinatieprogramma, vaccinatieprogramma... ...van vaccins tegen verschillende varianten. Niet exact, niet exact, niet exact worden voorspeld. Er wordt nogal geaccentueerd van de kant van viruswaarheid... ...dat niet voldaan is aan uh, de definitie van epidemie in de zin van de WPG. Ik weet niet of u daar nog op komt. We zijn dit soort uh, betogen van viruswaarheid uh, inmiddels wel een beetje gewend... He, maar. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. Ja, maar dan. Ik geloof dat u ook naar artikel 1 verwees van de BPG, omdat dat begrip epidemie dan wat ja. meer omlijnd en gedefinieerd is. Dus dan is het niet per definitie. Het, zoals ik het nu hoor, is COVID sowieso een epidemie. Uh, nou, uh, uh, uh, er, uh, inderdaad. Uh, ik, ik, ik kom daar zo nog even op terug. Okay. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, dat, eh, ja, er is niks aan de hand. Eh, eh, ja, dat, daar, daar kijkt de staat anders tegenaan. Ja, dat begrijp ik. Alleen mensen de lat voor een epidemie is hoger dan bij dit geval. Ja, nou ja, dat dat dat, dat, dat, dat licht ik toe. <laughs> Ik kom daar nog op over te spreken, maar 1661 en 347 respectief Nog een jo beleid, nog besmettelijker. Op het belang dat laat ik even voor wat het is. Van ja, het valt allemaal toch wel mee te bedenken dat te. Uh, uh, ...met die maatregelen zelfs. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, dat dat eigenlijk niet uh, de kern van de argumentatie uitmaakt omdat dit het gevolg is van wanbeleid uh, met betrekking tot uh, het creëren van het aantal ziekenhuizen. Eh. Tot in hoge beroem Wordt door de staat niet herkend. En wordt ook niet onderbouwd. Dat. die stelling. niet juist is. Rechtsoverweging 6.11 van het woord. Voor het voorkomen van die situatie, ik hoorde mijn geachte tegenpleider zeggen, ook wordt geheel overeenkomt met. Ik begin, ik begon mijn pleidooi met metafoor, die verzinning niet zelf. Ja, ik vind het denk ik weliswaar worden ingeperkt, maar uh, uh, ...worden gesteld. Dat is in wezen de discussie. Hè? Of u blijft met die maatregelen binnen de mogelijkheden die de verdragsbepalingen per grondrecht bieden, of dat er sprake is van een terzijde stelling waardoor je in die noodtoestand terechtkomt. Dat is in wezen ja, de nou, discussie. Uit... Ja, je komt dan niet in een noodtoestand schuurt, ja, dan, je je komt dan Zoals de verzwaarder ja. zegt, als je de grondrechten terzijde stelt. Dus, niet alleen sprake is van een inperking binnen het kader van betreffende grondrecht, dan kom je in een andere. Dan kom je in een onrechtmatige situatie ja, terecht. Want er is geen noodtoestand dat weer legitimeert. Dat is echt de redenering die hier is uitgevoerd. Ja, maar een ja, is natuurlijk ook een juridisch begrip dat moet worden uitgeroepen. Dus, he, op, en daar je is je geen sprake van. Je had dat moeten uitroepen omdat de inperking van die grondrechten zodanig is dat het een... Terzijde stelling is dus dat je die weg moet volgen Dat is zo begrijp ik het tenminste. Discussie. Waarmee dus de kern van het probleem is. gaan de, En dan zijn die maatregelen dus uh, ja, illegitiem in feite. Als nou, de, de, stel dat er van één maatregel wordt gezegd. Eh, eh, of, of mensenrechten. Eh, eh, zowel van. Eh, eh, eh, z, eh, eh, is eh, eh, dat eh, niet. Niet uitgewerkt. Dat hij dus al werd benoemd. Ook daarvan. Ik denk ook niet dat de bedoeling van waarheid is dat we per afzonderlijke beperking allerlei dingen gaan vinden, maar dat het gaat om het systeem als zodanig. Dat is de bedoeling. Omdat we dat dan toetsen aan artikel 103, grondwet. Oh ja, het systeem als zodanig uh, zou niet juist zijn omdat in strijd zou worden gehandeld met grondrechten. Nee, maar de pijlen worden nu iets anders gericht. Dan hoef je niet eens in te gaan op de bijzondere voegdelen zoals die daar geregeld worden. Want dan is het hele, de hele basis dan Dat is de redenering van de krisiswacht. Ja, omdat die maatregelen in strijd zouden zijn met grondrechten. Ja, nou je, je neemt neem ik zoiets anders, denk ik, van de fileswaarheid. Dan kom je weer op dat algemene beeld van er had een noodtoestand uitgevoerd moeten worden en dat heb je niet gedaan. Dus daarmee bevalt het en, en, en, Dat dus je zegt dat strook niet met die met die rechtelijke uitspraken die, die betreffende maatregelen hebben toelaatbaar hebben geworden. Ja, eh, eh, eh, eh. Dan eh, eh, eh. okay. enfin, ga dus... ik uh, afsluiten, dat dat toewijzing, ik denk niet dat de staat bevolen kan worden om wetgeving tot stand te brengen om andere wetgeving in te trekken. Ja, dat is natuurlijk het systeem zoals oh. de het heeft geschetst. zo past dat niet. En dat... Um, uh, uh, waarin... daar wordt nu weer op gereageerd dat um, uh, het, uh, het Bob zegt goed, dan zijn we met de eerste ronde klaar Ik laat je de gelegenheid voor een repliek meneer Engel of meneer uh, Bos? Eerst nog een keer dat wij, uh, u hebt het ook al genoemd, dus wij, dat wij zouden stellen dat er niks aan de hand is. Uh, ja, er is wat aan de hand, inderdaad. Uh, er zijn gewoon tekort aan IC-bedden, ik blijf dat herhalen. En het gezegd het is al zeven jaar hetzelfde. Maar zelfs als het zeven jaar hetzelfde is, betekent dat een achteruitgang. Hè? Want we hebben te maken met een enorme vergrijzing. En ik heb al een rapport uit 2013 geloof ik gelezen, dat er echt flink geïnvesteerd moest worden in die IC's. is gewoon niet gebeurd in Duitsland zijn het afgelopen jaar zelfs 7000 IC-bedden afgebouwd. Ja, om dat even maar te vergelijken. Dan is het uh, met, maar over openingsplannen en we gaan weer terug naar normaal en weet ik wat allemaal. Maar um, als je die openingsplannen bekijkt, dat heeft niets met de normaliteit te maken. Dat is een dystopische samenleving waar we naartoe gaan. Waar je alleen nog maar met testen uh, of met vaccins en bewijzen en met maatregelen, met afstand, met, met mondkapjes... Eh, de, de, als u kijkt naar die opening, die, men, die versoepeling die men nu heeft bij de horeca, eh, als je die bekijkt, dat heeft niets met versoepeling te maken. Dat is een systeem, dat is gebouwd dat jij als eigenaar eigenlijk nog steeds nauwelijks iets kunt verdienen. Eh, dat, eh, dat gaat dan over... Eh, eh, Twee, maximaal twee personen aan de tafel een plexiglas, eh, er mag geen muziek er mag niets van entertainment zijn er moet voorkomen worden dat mensen daar in de buurt blijven staan eh, noem maar op, het, het, is een, een, een, het, het is bijna, eh, als het niet zo serieus zou zijn zou het lachwekkend zijn als je dat leest ik heb het namelijk doorgelezen en eh, als ik horeca eh, zeg, ondernemer zou zijn eh, zou ik echt eh, diep worden dat een overheid dat een versoepeling vindt. Dus we gaan niet terug naar normaal en we gaan niet versoepelen. het is topisch? Ik bedoel dat het samen in twee delen wordt Nee, dat is het, het tegenovergestelde van een utopie, een, een nachtmerrie, een toekomst die eruit ziet als een nachtmerrie. En, ook wordt een beetje gekscherend over ons dat donkere wolken van een dictatuur. Wij doen niks anders dan feiten vaststellen. Ik heb u net verteld hoe dat, wat er nu in Duitsland gebeurt: dat je vijf jaar gevangenisstraf kunt krijgen om iemand een hand te geven. En ik word hiervoor gek uitgemaakt, min of meer, dat, dit, eh, dat ik dit een dictatuur noem. Als wij gewoon kijken naar wat is een totalitaire staat is, als je leest wat de definitie is, daar zitten wij middenin. En eh, ik wil er ook nog aan toevoegen. Wij hebben allemaal de verantwoording om het systeem van wat we hebben opgebouwd in 70 jaar in stand te houden. En ook de advocatuur heeft die plicht. Met die eet die men heeft afgelegd, moet je afvragen of je dit überhaupt mag en kan verdedigen. Maar dit even een opmerking terzijde. Die epidemie, daar hapert het er nog steeds aan. Ik heb nog geen onderbouwing gehoord waarom men toch denkt dat het een epidemie is. Men blijft maar wijzen naar besmettingen. In de wet komt dat helemaal niet voor. Dat je hele bevolkingen moet gaan testen. Je moet gewoon kijken hoeveel zieken zijn er, hoeveel meldingen zijn er. Daar hebben we altijd een systeem voor gehad. Dat gaat via de huisartsen. En die melden dan hoeveel mensen met griepklachten zijn. Er. En de Mexicaanse griep. Dat is de voorloper van deze pandemie, wat een exacte kopie was. Dat was ook een, een dodelijk stik, uh, ziekte die je maar kan voorstellen. Later bleek het de lichtste griepseizoen uh, ooit. Dus um, die verwijten aan ons. Uh, ik, ik zou zeggen, kijk naar de geschiedenis en kijk naar de feiten. Hè, die, aan verhalen vertellen hebben we niets. Feiten, cijfers. Dan, um, oh ja, gelijkblijvende ziekenhuisopnames worden gezegd, nou ja als je kijkt naar de laatste tijd, er is nergens meer sprake geweest van een snel stijgend aantal zieken. En dat is het enige criterium wat doorslaggevend is of er sprake is van een epidemie, ja of nee. En uh, dan kan je met allemaal OMT, uh, allemaal mutaties, noem maar op, Testen, eh, positieve testen, doet allemaal niet de zaken. We moeten gewoon, hier, we zijn hier om de wet toe te passen. En de wet zegt gewoon, epidemie is als er een snel stijgend aantal patiënten is. En de rest is allemaal flauwkul. Uh, en dan die balanceerbeleid wat iedere keer weer voorgespielt. want als we niks doen, want wij zitten in deze situatie dus allemaal nog in de perken gebleven omdat wij het hele land in een lockdown hebben gedaan, omdat wij al die vrijheids eh, weggenomen hebben en als we dat los zouden laten, dan gebeurt er een ramp. Nou, elk land dat ofwel geen maatregelen heeft genomen ofwel de maatregelen heeft losgelaten, er gebeurt helemaal niets. He, dit is ook op geen enkele manier wetenschappelijk onderbouwd. Integendeel, wetenschappelijke onderzoeken wijzen gewoon over tegenovergestelde. He, landen die niets doen, wijken niet af van landen die hele zware lockdowns hebben gedaan. Sterker zelfs is er zelfs, lijkt er een tegenovergesteld effect te zijn. Dan... Um... Oh ja, dan wordt er ook een, er wordt een verwarring geschept. Gesch uh, het zou zijn dat wij zeggen aan de ene kant er is er geen uitzonderingssituatie. Um, en aan de andere kant zouden um, die maatregelen niet verbindend zijn. Nee, het zijn twee poten waar wij op zitten. Hè. Enerzijds natuurlijk vinden wij inderdaad dat er geen uh, situatie is uh, die uh, aanleiding kan geven om een noodtoestand uit te roepen. Maar... Onze stelling is, zelfs al zou er een enorme ramp zijn, dan nog moet gewoon de grondwet gevolgd worden, daar is die grondwet voor. Die grondwet bepaalt hoe een overheid mag optreden. En dan kunnen ze met tientallen adviezen van het OMT komen. Hoe verschrikkelijk het allemaal is en welke mutaties uit welke landen komen. Dit is gewoon de grondwet en die heb je te volgen. En als jij vindt dat er dan een uitzonderingssituatie is, dan toon je dat aan. Wijslast ligt bij de staat dat er een ramp is. En dat is meer dan allemaal angstverhalen verspreiden. Ja, want een andere werkelijkheid. Nee, wij leven in een, inderdaad in een andere werkelijkheid. Maar dat, is, dat noemen wij de werkelijkheid. Hey, wij baseren ons op feiten. En eh, ik hoor hier geen feiten, want er worden allemaal dingen betwist. Men zegt, oh, het is uh, veel gevaarlijker als de griep. Ja, hoe gevaarlijk is het dan? En waar blijkt dat uit? De, de, het onderzoek waar wij naar verwijzen, dat is een van de meest gerenommeerde... Uh, uh, Wetenschappers op dit gebied staan op de nummer 200 met publicaties van de Stanford University in Amerika, wereldwijd gerenommeerd en die wordt hier even weggezet van de, het OMT weten beter. Kijk okay, nu bedoelt u de productie 14 of 17. Ja, en uh, welke productie staat? dat? Uh, twee rapporten dacht ik. Twee. Ja, één een rapport ging over de lockdowns, waar blijkt dus dat lockdowns geen enkele zin hebben. En de, en de andere gaat over de, de IFRS. Ik heb er alleen op gewezen dat bij productie 17 juist de COVID-crisis of een actual thread wordt. Dat is zeker. Ja, ja oké. Okay. Dat, ja. Ja. Ja. Nee, dat, dat zou goed kunnen. Het is ook in uh, dat oude artikel toen nog veel mensen dachten dat er echt iets aan de hand was. Dat is ook begrijpelijk, maar de punt wat uit het voorkomt, want als men dat herkent, prima, dan moeten we dus de weg van artikel 15 volgen, heeft men niet gedaan, en daarmee zijn de maatregelen onverbindend. Daarbij, even kijken hoor. Eh, daarbij is het eh, probleem van de bedden, er wordt nu gezegd, ja, als, eh, wij, moet, wij staan, eh, eh, zelf al zouden het komen door tekort aan bedden, dan nog zouden wij zo op mogen treden. Nou, dat is dus niet het geval. Als jij een beleid voert waarbij je stelselmatig en structureel te weinig bedden hebt, dan heb je een beleidskeuze gemaakt. Dan heb je namelijk de keuze gemaakt op het moment dat er zo'n crisis komt als dit, dat je onvoldoende bedden hebt. Dan kan je niet en dat mag ook helemaal niet, de vrijheid van 17,5 miljoen mensen weg gaan nemen en mensen naar de afgrond drijven omdat jij niet voor voldoende bedden hebt gezocht. Dat kan niet. Daarbij verbiedt dat, is dat ook niet toegestaan onder artikel 15 en de Syracuse eh, criteria Want die zeggen namelijk, self-induced eh, rampen mogen nooit aanleiding zijn om mensenrechten of vrijheden eh, af te wijken. Verder zou in 3.3 dat wij zouden erkennen dat de staat de bevoegdheid heeft om maatregelen te treffen. Ja die, die kan ik niet helemaal volgen want wij vinden natuurlijk wel dat de staat maatregelen mag treffen als er voldaan is aan de voorwaarden en de juiste weg gevolgd wordt. Dat, dat wel. Maar ik, ik, die opmerking dat wij het wel mee eens zouden zijn dat dat in de WPG opgenomen zou kunnen worden dat wil ik even betwisten. Um, ja, en dan kwam dus ook het voorbeeld van, we moeten wachten tot de dijkdoorbraak uh, komt. Dat is inderdaad juist. Zo is het geregeld in internationaal recht. En daar zijn, dat heb ik ook net toegel, uh, toegelicht, daar zijn hele zwaarwegende redenen voor. Wat was namelijk uh, de aanleiding, was dan eerste de Tweede Wereldoorlog. Daar hebben we ook gezien dat allemaal crisissen werden bedacht om... Macht te krijgen om rechten weg te nemen. Dat is namelijk de basis van artikel 15: voorkomen dat dit noodsituaties misbruikt worden om vrijheden weg te nemen. Want dat ziet de staat nog steeds niet. Het wegnemen van rechten is een ramp. Natuurlijk e, e, is het een ramp als je een epidemie hebt uh, en er uh, vallen heel veel doden. Maar het is ook een ramp om een heel land zijn vrijheden weg te nemen. Maar dat, lijkt, dat wordt hier weggeveegd van achter is niks aan de hand en dat is heel normaal dat we dat doen. Nee, dat is niet normaal. Uh, ja, meneer vindt het prettiger ook zonder noodtoestand. Ja, maar het gaat hier niet om de vraag wat iemand prettig vindt. Het gaat om de vraag gewoon wat zegt de grondwet en wat zegt de regels. En, en uh, het is... Ik... Als je dan gedwongen wordt om een noodtoestand uit te roepen, dan is dat ook maar duidelijk voor iedereen wat er aan de hand is. Want het lijkt nu alsof we in een soort normaliteit zitten. Terwijl als ik iemand een hand geef, krijg ik 100 euro boete. Net als, er zijn al nog honderden regels. Eigenlijk elke stap die je zet, kan je met honderden euro's of duizenden euro's beboet worden. Dus het idee, de indruk wekken dat wij in een enige vorm van normaliteit zitten, dat op zichzelf is al eh, zorgwekkend dat men dat hier verdedigt. En dan kom je inderdaad weer bij dat alles als een pakket beschouwd moet worden, um, eh, dat. Het gaat om het totaal inderdaad, en eh, niet om de losse maatregelen, hoewel ook bij losse maatregelen moet je gaan kijken. Eh, is het een afwijking? En als het een afwijking is, moet gewoon de algehele noodtoestand uitgeroepen. Anders kan het niet. Want ik hoor ook geen onderbouwing, en daar kom ik zo meteen eh, hierop, ja, men zegt: Ja, men snapt het probleem niet. Ja, we hebben de groepsvorming tot vier personen beperkt. Ja, waar is dat een afwijking? Nou. Dat is dus een afwijking want daarmee is het recht op groepsvorming en het recht op vereniging dat is zodanig beperkt dat het inhoudsloos is geworden. Dat is namelijk de kern van grondrechten. Als jij het recht hebt op groepsvorming heb je geen staat nodig die zegt, jij mag wel maar, maar tot vier personen. Ja, dat, dat heeft niets met vrijheden te maken. Dit is een dictatuur die hier spreekt. Hey, als je, je groepsvorming mag, betekent ook dat de staat niet bepaalt met hoeveel mensen je samen mag komen. En hij zegt, dat dus nu vier, en dat laat ik zien in wat voor chaotische toestand we zitten, want het was namelijk één persoon mocht je buiten treffen. En hey, dat schijnt dan nu veranderd weer te zijn. Ja, ik volg het ook allemaal niet meer, want het verandert van dag tot dag. Maar dit zijn gewoon echte ingrijpende zijn gewoon afwijkingen van, afwijken van grondrechten. En daarbij, groepsvorming heel belangrijk, staat gewoon op lijst B En de mogelijkheden die daar zijn, die, die beperken dat tot tien mensen. Al is het de grootste kernoorlog, mag de staat het maar beperken tot tien mensen. Nu zetten we het gewoon op in de wet publieke gezondheid en nu beperken we het tot. Oh, je nog maar, mag nog maar één persoon en dat noemen wij geen afwijking. Ja, ik kan dat in ieder geval niet volgen. Dat geldt ook voor het eigendomsrecht. Uh, dat is. Als jij eh, inderdaad, inderdaad, dat men zegt het is het reguleren van eigendom. Maar op het moment dat het reguleren van eigendom overgaat in een inhoudsloos recht. En als jij eigenaar bent van een restaurant, heb jij een jaar lang niet je restaurant mogen openen. Je mocht je eh, eigendom niet gebruiken om geld te verdienen. En dat kan nu nog steeds niet. En dat noemen wij een afwijking, want het eigendomsrecht wordt inhoudsloos. Ook over het inreisverbod en de vrijheid van bewegings, de bewegingsvrijheid. Ook over het afstand houden. Alsof dat een normale regel is om iemand een boete te geven. Dat je dat 100 euro boete krijgt als ik iemand omhelst op straat. Ik bedoel... Dit is totaal krankjoren dat hier gezegd wordt dat dat maar allemaal normaal moet zijn en dat het geen afwijking zou zijn van, van grondrechten. Dat is zo'n enorme inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Dat de staat gaat bepalen bij wie ik mag zijn, wie ik mag aanraken, wie ik een hand mag schudden. Dit is totalitair. En dat, ik bedoel, het is ook onbegrijpelijk dat de staat dit allemaal maar normaal, hier als normaal verkoopt. Dat waren voor nu eh, mijn. Oh ja, nog één opmerking. Dat gaat over de IGR eh, dat het geen rechtstreeks werking heeft. Kijk, daar gaat het niet om. Wij doen ook niet een rechtstreeks beroep op de IGR. We hebben alleen gezegd: eh, de WPG is, eh, de, de IGR is geïmplementeerd in de WPG. En ja, dus moet daar dan beantwoorden. Dat is... Dus dan moet dat ook in lijn zijn met de geest van het verdrag. Je mag niet een wet Gaan maken die gebaseerd is op een verdrag. En dan de in de wet. En dan maakt het nog wel uit of je het te maken hebt met aanbevelingen of een dagelijker. Het is bindend. En dat staat ook in de Kamerstukken. Ik heb die Kamerstukken in, zijn in de dagvaarding ook opgenomen. Dus daar kan geen twijfel over bestaan. Het is gewoon bindend. Oké, okay, goed. Dat was voor zover mijn opmerking. Ik heb nog een laatste opmerking. Het ging over de stelling dat die vordering, zoals die geformuleerd is, neer zou komen op een ontoelaatbaar bevel tot wetgeving. Nou, dat, dat is niet zo. De staat kan gewoon bevorderd worden een wet buiten toepassing te laten. Nou, dat is eigenlijk zoals het geformuleerd is: bij het effect te stellen. Dat in de zin van buiten toepassing te laten. En dat moet ook gebeuren als er een strijd is op de grond van 34-grondwet. Een uitspraak van de Hoge Raad waarin dat uh, bepaald is dat er een bevel gegeven kon worden. Hoge Raad 19 mei 2000 en J21407. Dat is de staat tegen de Nederlandse vakbond van varkenshavens. De zaak zegt me verder niets. Maar uh, dit had ik nog genoteerd bij mijn aantekening. Ja. Goed, nou dan krijgt ik nu de staat. Mag ik nog een paar opmerkingen maken? U wil ook nog zeggen. Ja, we, we, we dreigen nu wel de spreektijd ernstig te overschrijven. Maar... Ik hou het heel kort, U houdt kort, is goed. al heel, uh, heel uitgebreid uh, langsgekomen. De ziekenhuizen zijn in 2019 voller geweest dan in 2020. Dat nog eventjes, we hebben het hier over feiten, dus laten we het ook. de feiten. Dat geeft wel aan dat er wordt geanticipeerd in plaats van ramp bestreden. Eh, lijst A, daar is nu veel discussie over. In 2013 en 2014 is een mooi voorbeeld te zien hoe dat normaal zijn werk gaat. Toen ging het over MERS. Dat is allemaal volgens eh, acht weken en toen werd de wet behandeld. Tweede Kamer, Eerste Kamer is er doorgekomen. Dit ligt al, wat is het, 14 maanden te wachten, onbehandeld, dat kan niet. We moeten concluderen dat het dus niet op lijst A of groep A hoort, de COVID-19. Um, er wordt af en toe varianten aangehaald. En ik heb al eerder gevraagd, uh, zijn er receptorbindingsstudies gedaan? Want je kan alleen bepalen of een variant besmettelijker is als je die studie doet. Nou weet ik het antwoord daar al op, die zijn er niet geweest. Er is geen enkele poging gedaan om hun eigen stelling te bewijzen dat die varianten besmettelijker zouden zijn. Er wordt alleen maar beschermd met computermodellen. Um, dan kom ik misschien op het belangrijkste. Er wordt over tweede en derde golf gesproken. En dan komen we op de definitie van de epidemie. Op welke basis of welke criteria wordt het nou gebruikt om te bepalen dat er een tweede of een derde golf is? Want ik zie gewoon normale, het normale verloop van SARI, (severe Acute Respiratory Infection, zie je dat luchtweginfecties in de maanden waar de R in zit van september tot april worden verhoogd. Dat daar wat schommelingen in zitten, prima. Maar ik wil graag van de staat weten hoe zij tot de definitie van de tweede golf en de derde golf zijn gekomen. Want dan kunnen we er misschien achter komen welke definitie en welke criteria zij aanhouden voor epidemie. Want ik heb het gevoel dat zij een eigen idee hebben over wat uh, epidemie is. Uh, en dan kom ik ook bij het OMT. Uh, het OMT wordt alsmaar aangehaald als... Uh, ze vinden het nog niet uh, opportun, het is te vroeg, er moet minimaal 10% worden gehaald. Waar staat in de wet dat het OMT criteria kan bepalen voor beleid? Volgens mij is dit uh, volledig verkeerde interpretatie van wat advies zou moeten zijn. Um, dat waren mijn punten. Oké, okay, Nou, dan heb je gelijk. Sorry, nog, nog één, praten, één punt. Nog één punt. de staat geformuleerd wou ik zeggen, ja. De, de toename op de IC's. Wat wij verwachten, is dat dat vooral komt door de vaccinatieschade. Doordat er met een experimenteel middel wordt geïnjecteerd, wat veel schadelijker blijkt dan dat uit de klinische studies die incompleet waren bleek. Dus als we nu een toename zien, dan ben ik bang dat het komt door de vaccinatiecampagne en niet door COVID-19. Maar dan bedoelt u één middel van de... Alle middelen. Alle middelen. Ze zijn allemaal... Dat een ik, nee, nee, nee, nee die, hebben, weten, uitgebreid, die uh. hebben uitgebreid onderbouwd. De mRNA-injecties gaan over zenuwschade. Dan moet je vooral denken aan verschijnselen, hartaanvallen. En de, de vectorvaccins die gaan over tromboseverschijnselen. Goed. Oké, okay, nou laat ik beginnen met die stelling. De vaccinaties tot. Ehm. Op is gebaseerd de COVID-19 pandemie is een dan ziet u dat. Ja, daar hebben we denk ik genoeg over gezegd. Dus ik wil daar toch een opmerking over maken, als we kijken naar hoeveel de IC-bedden het beleid van de regering tegen aangekomen. Ook deze onderdeel van het RIVM. En het OOT doet zelf ook onderzoeken. Uh, en het, de, de, ook die adviezen die, uh, die worden meegenomen in het beleid van de staat. En op basis daarvan uh, wordt uh, het uh, uiteindelijk is het een politieke uh, weging welke maatregelen worden genomen. Ja. Oké, okay. nog andere dingen? Op... Nee, daar wilde ik het uh, bij laten. Goed, dan, nou, dan zijn we aan het eind van onze discussie. Ik zou zeggen dat we hiermee aan het eind zijn gekomen van onze zitting. Ieder dag voor de inbreng en de manier waarop dat gebracht is. Ik sluit de zitting en u krijgt de beslissing via de griffie aan de advocaten toegestuurd. Ik vind dat u als eerste daarvoor op dood Ja? Dank u wel. Dank u wel, voor de tijd. Life Radio.